Dit zijn onze keuzes voor een socialer Nederland. Waar we omkijken naar elkaar. Kiezen voor eerlijk delen. En samenwerken aan een sociale toekomst voor iedereen. Kies sociaal. Stem PvdA.